Of een patiënt nou last heeft van een hernia, atroze aan de knie of de beginnende ziekte van Parkinson. Ze gaan allemaal naar een dokter om erachter te komen wat er moet gebeuren. Opereren of medicatie proberen of toch nog even afwachten. Lastig, er zijn meestal meerdere opties en het is niet altijd meteen duidelijk wat de beste keuze is. Want niet iedere patiënt is hetzelfde. Met een keuzekaart beslist een patiënt samen met de dokter wat de beste behandeling is. De keuzekaarten zijn te vinden op thuisarts.nl. Dokter en patiënt gebruiken de kaart samen. Per behandeling staan de meest voorkomende vragen van de patiënt in een schema. De dokter vraagt aan de patiënt om aan te geven wat voor hem belangrijk is. Vervolgens praten ze hier samen over. Over hoe de behandelingen passen in iemands leven. Over eventuele bijwerkingen. Over wel of niet sporten. En er is ruimte voor andere vragen. De patiënt kan de kaart ook mee naar huis nemen. Dan kan hij er nog rustig over nadenken en het met anderen bespreken. Uiteindelijk zorgt de keuzekaart ervoor dat de patiënt en de dokter samen beslissen welke zorg het beste bij hem past.